Hey, ik ben Nina van Voice en in deze video toon ik hoe je openingstijden kan instellen. Het openingstijden kan je eenvoudig aangeven wanneer je bereikbaar wil zijn en wanneer niet. Ga naar freedom.voice.be en log in met de inloggegevens die je reeds ontving van je adviseur. Om openingstijden toe te voegen aan je online telefooncentrale ga je eerst naar beheer en daarna naar openingstijden. Klik op toevoegen om een tijdsgroep aan te maken. Openingstijden is geen gratis functionaliteit. Daarom word je op deze pagina geïnformeerd over de maandelijkse en eenmalige kosten. Ga je hiermee akkoord? Klik dan op Ja, ik weet het zeker. Het is belangrijk dat wanneer je gesloten bent op feestdagen, je twee tijdsgroepen aanmaakt. Eentje voor de feestdagen van het jaar en één met daarin je openingstijden. We beginnen met feest- en vakantiedagen. Geef onder naam feest- en vakantiedagen in. Beschrijving hoeft niet ingevuld te worden. Klik op stap 2. Bij feest- en vakantiedagen ben je de volledige dag niet bereikbaar. Daarom selecteer je bij uren de volledige dag. Bij dagen en maanden geef je aan voor welke feestdag dit van toepassing is. Bijvoorbeeld 1 januari. Aangezien nieuwjaarsdag altijd op dezelfde datum is, is het nodig om onder dagen van de week alle dagen aan te vinken. Dit omdat de feestdag elk jaar op een andere dag van de week valt. Klik op het plusje om nog een feestdag toe te voegen. Geef wederom bij uren de volledige dag in. Selecteer onder dagen en maanden de passende data. Ben je meerdere dagen gesloten, dan kan je dat hier aangeven door de periode wat te verlengen onder dagen. Je selecteert hier de dagen waarop de vakantieperiode van toepassing is. Let erop dat je wisselende feestdagen, zoals Paasmaandag, elk jaar dient in te geven omdat deze elk jaar een andere datum kennen. Daarbij selecteer je dan uitsluitend de dag van de week waarop deze dag valt, bijvoorbeeld maandag. Klik op opslaan om je tijdsgroep te bewaren. Om een extra tijdsgroep toe te voegen, klik je op Toevoegen. Onder naam vul je bijvoorbeeld openingstijden in. Klik op stap 2. Bij uren geef je nu de uren in wanneer je telefonisch bereikbaar bent. Ook vink je de dagen aan waarop je bereikbaar bent. Bij dagen en maanden selecteer je het volledige jaar. Je hoeft hier dus geen rekening te houden met sluitingsdagen, deze zijn namelijk opgenomen in de eerder aangemaakte feestdagengroep. Heb je een dag met afwijkende openingstijden, dan kan je deze extra toevoegen. Klik op het plusje en selecteer onder Uren de afwijkende uren en vink onder Dagen de dagen aan waarop dit van toepassing is. Klik op Opslaan om de tijdsgroep te bewaren. Je hebt nu twee tijdsgroepen aangemaakt. Je dient deze nog te koppelen aan je telefoonnummer. Ga hiervoor naar Belplan en klik op Belplan toevoegen. Kies één van de nummers uit de suggestie. Onder de Beschrijving kan je een passende beschrijving geven, bijvoorbeeld Algemeen nummer. Klik op stap 2. Het is belangrijk om het belplan te beginnen met de tijdsgroep van de feestdagen. Kies in het eerste menu voor de tijdsgroep en in het tweede menu voor de passende groep, namelijk feestdagen. Klik op de groene knop opslaan om je stap te bewaren. Je krijgt nu twee opties. Een optie bij voldoet aan en een optie bij voldoet niet aan. Bij voldoet aan geef je in wat er moet gebeuren als het een vakantiedag is. Klik op wijzigen en selecteer in het eerste menu wat wenselijk is. Bijvoorbeeld een melding. Kies in het tweede menu voor de passende melding. Je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een doorschakeling naar gsm-nummer. Klik op opslaan om je stap te bewaren. Nu stel je in wat er moet gebeuren als het geen feestdag is. Ik wil dat er dan rekening gehouden wordt met onze openingstijden. Klik op wijzigen en selecteer in het eerste menu tijdsgroep. In het tweede menu selecteer je de passende groep openingstijden. Klik op de groene knop om te bewaren. Ook hier krijg je weer twee opties, voldoet aan en voldoet niet aan. Onder voldoet aan, geef je in wat er moet gebeuren als jullie geopend zijn. Klik op wijzigen en selecteer in de eerste groep een passende bestemming, bijvoorbeeld een telefoontoestel. Selecteer een passend voip account en klik op Opslaan om te bewaren. Je kan natuurlijk nog extra stappen toevoegen, zoals een boodschap voor als je niet kan opnemen. Bel voldoet niet aan, zijn we niet geopend. Je geeft dus hierin wat er moet gebeuren buiten openingstijden. Ik wil dat de klant hierover geïnformeerd wordt met een passende melding. Klik op wijzigen en selecteer in het eerste menu melding en in het tweede menu de passende boodschap. Klik op de groene knop om op te slaan. Ook hier kan bijvoorbeeld een doorschakeling naar gsm ingesteld worden. Klik op opslaan om je belplan te bewaren. Je hebt nu openingstijden aangemaakt en gecombineerd in je belplan met meldingen. Is het niet goed gelukt of raak je er niet aan uit? Belgerus support op 03 303 4020.